Ik denk dat we best nog wel eens een keer te terug kunnen gaan. Ja. Achter elkaar dingen joh. een heiland! Nee, een nee. nee! Hallo dames en heren. En leuk dat jullie weer kijken bij een gloednieuwe aflevering van Prikken in het Water. De spelregels zijn eenvoudig. Een lege kluis is 10 punten, een volle kluis is 20 punten, een geldkistje telt ook als 10 punten en uh, schroot en oud ijzer is 1 punt. En als je een vuurwapen vindt, dan zijn alle punten van de tegenspeler gelijk weg. Dan heb je helemaal gewonnen. Hoe <lacht> ja, gaaf. En een slot, hoeveel punten is dat om mee te beginnen? Een slot, uh, ja, dat telt als 1 punt als uh, oud ijzer. Nou, de eerste ja. punt is binnen. Kijk zeker verder. Okay. Dikke telefoon. Nee. <laughs> Zo. Kijk, dikke telefoon. Zo. Hallo. <laughs> Spreek ik met een volle kluis die hier ligt. Oh, we moeten nog even doorzoeken, Pink. Uh, oh, ja? Ja. Nou, dan gaan we dat maar doen. En ook een boezietje. Dus als je je brommer nog niet gestart krijgt, heb ik nog een nieuwe boezie voor in. Ja. Even opvoetsen. Komt als een recht. Ik denk dat we best nog wel eens een keer terug kunnen gaan. Ja. Achter elkaar dingen, joh. Hey, een helm? Nee! Een helm! Nee! Je meent het niet. Hey. Oh mijn god! Oh mijn god! Ik trek er gewoon een helm uit! Ik trek er gewoon een helm nee, uit! Nee, is Gewoon lijst. Geen binnenvoering erin. Oh mijn god! Oh mijn god! Nee! Pink, we zijn aan. We hebben een toplocatie. Kijk dit. Wow! Maar hard gaat helemaal, hè? Ziek, jongen! Bro! Bro, dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Jij hebt echt een toplocatie, jongen. Wow! Yes! Zijn dit 100 punten? Dat, uh, dat zijn 100 punten, <laughs> ja. Maar wat voor Helm? Ja, eh... Uh, Laat het even bij MD. Alsjeblieft, alsjeblieft achter in de reacties, want wij hebben echt geen idee. Ja, het is in ieder geval geen even Duitse denk... helm, denken we. Goed? Nou, hij ziet er zo goed uit. Ik, ik heb er nog... Uh... Maar kijk, ook, ook dit. Er zit een bandje omheen. Dus, als jullie een idee hebben, er zit een bandje omheen. Kijk. Ja. Hier zo zit een bandje. Ja. ja. Gaaf, man. En die sluiting. En die sluiting, die zit er nog helemaal in. Geen binnenwerk, helaas. MD oh. blijf zeker volgen want hij heeft toplocaties gevonden. Ja, ja heel dit goed bezig echt, uh, Dit is echt kicken. Ja man. Super. Echt, super. echt klaar. Zo. Goed mensen, we hebben een kluis gevonden. We horen dat er wat in zit. We gaan nu even kijken, gaan we hem open slijpen. Ik heb een slijpkantje op afu accu bij me, dus ik ben benieuwd. En als we... ...nog identiteit kunnen vinden, dan kunnen we het gelijk overdragen aan de politie hier. Dus uh, we gaan even kijken. Is ja. ja. Even kijken. Wat zal eruit komen? Tiesjes, Tiesjes. Wat is dat uit? Jeugdtheater Hofplein. Een mooie 50 cent hier zo ah, ik denk een nieuwe slijpgrijp van halen ja. <laughs> en nog een keer oh nee ook 50 cent nou kijkers geen dikke buit er zat uh, wel geteld 3 euro in en een paar fiches. Dus uh, dat was hem maar al met al wel leuk we gaan lekker verder Kijk, kijkers, ik heb een muntje. Even kijken wat het is. Mexicanos. Mexicanos. Ja, man. Dat is een mooie nog. Union Mexicanos. Ah, leuk. Ja, eigenlijk vind ik deze nog het leukste. Ja, Pas hier, stap maar binnen. <laughs> Deze is ook mooi. Kijk eens. Het is gewoon echt een, een, een oud uh, van een kluisdeur. Een combinatieslot. Uh, dus uh, aan de hand van de getallen, bepaalde code. Dikker, National Lock, National Electric Works. Goud, hè? Hier, hè? Goud. Hé, hé, Kissy. Kom, kom, kom hier wachten met openmaken hè? Ja! Ja! <laughs> Hopelijk zit er wat in, hè? Zo, is een mooie nog. Nou, normaal heb ik altijd de kluizen eraan. En dat er geldt precies. Maar vandaag is Vinkse dag. Dat is er nog aan, hè? Ja. Kijk eens, mensen. Hij voelt wel zwaar. Kijk, hè. Uh, ja. dat kan ook door het water komen nog. Niet? Het is Vinkse dag. Met de gelpkistjes en kluisjes. Maak hem eens even lekker open. Ah, het glimt wel mooi, hè? Ja, ik had er net ook weer, maar dit is ook van de Ja, ah, dat, dat is wel kitsch. Ja, is wel kitsch. Ja, maar toch leuk. Het mes is wel dikker. Kijk eens mensen, mooie sieraadjes. <laughs> nee. Soms denken ze dat het wit groot is, hè? Kijk, dit eens even. Zo. Ach. Ja, wel echt allemaal buitenlandse munten. Ja. Frans. Ja. Hoop, munten. Kijk, eens deze. Excellent. Wow. Netjes, hoor. Netjes. Ja, man, kijk. Wat ja. een berg vol, Ja, dat was een te gave dag. Gekke dingen uit het water. Jullie hebben gezien hoe we een kluis hebben opengeslepen. Een mooie helm hebben gevonden. Vette. Ik weet trouwens wat het is. Een uh, Amerikaanse M1 helm uit 1950. Ja. Dus uh, ja, ik ben echt super benieuwd. Gaaf man, Gaaf, man. Nee, Ja, echt uh, doe een dikke vette blauwe duim omhoog onder deze video. En uh, reageer. reageer. Deel hem zoveel mogelijk. Bel ik je aan. Yes, yes. En dan, en dan. Uh, zie je hem snel in de volgende avontuur. Yes, mensen bedankt voor het kijken. Tot later. Hoi! Tjollers! <laughs> Lekker vokken!